Goedemiddag allemaal. Welkom bij het seminar Circular Afvalmanagement van het eerste online Groene Peper gebeuren hier in Nederland. Groene Peper is het duurzaamheidsevent voor het onderwijs van de toekomst. En leuk dat jullie er zijn. Inmiddels al 45 mensen. Super dat jullie deelnemen. Dit is een onderdeel van 18 webinars waarbij dit nummer 13 is. En op de laatste dag morgen zal keynote Haya Jakubi... Het hebben over uh, hoe we een groene reset kunnen laten plaatsvinden. En je hebt dan ook de uitreiking van maar lief drie awards. De duurzaamste lector, de duurzaamste scriptie en de duurzaamste instelling. Dus allemaal kijken morgen. Uh, bij dit webinar hebben, we nou, hebben we een chatmoderator. Dat is uh, Jennifer van Dijk. Misschien kan ze even zwaaien. <laughs> ja, hoi. Um, en uh, deze webinars die worden opgenomen. Ik moet even naar de volgende vier, en ik snap niet... Dat dat niet gaat. Ja. Um, dus uh, dit is het programma. Uh, Daar komt Jennifer, dan Ingeborg, dan Rachel, en uh, ik zal eindigen. Het uh, team wat het heeft georganiseerd, uh, nou, dat is een heel uh, breed gebeuren: van uh, WO tot aan uh, MBO. Maar ook het Groene Brein en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, uh, van alles is hierbij betrokken. En Helicon is morgen onze host, een keer vanuit het MBO. Uh, de chat wordt opgenomen, dan weet je dat. En als dat niet bevalt, dan moet je nu vertrekken. Uh, want we gaan deze webinars nog uitzenden na afloop. En uh, als je vragen hebt, zet ze in de chat. Dan kijken we ernaar, maar we hebben best wel een vol programma. En uh, aan het einde van het programma zullen we de vragen beantwoorden. En wie weet uh, via de mail nog achteraf. Ja, um, nou we gaan naar uh, Jennifer van Dijk toe van Rijkswaterstaat. Jennifer, uh, nou we zijn heel benieuwd wat je gaat vertellen. En uh, dit is een heel mooi project geweest met heel veel partijen. En uh, Jennifer had daar de leiding in en uh, gaat ons eventjes uh, wegwijs maken in hoe dat allemaal heeft plaatsgevonden en wat de lessons learned daaruit zijn. Jennifer, aan jou het woord. Ja, ben ik uh, goed verstaanbaar? Ja. ja. En mijn presentatie is in beeld? Ja. Mooi, dan uh, kan ik beginnen. Um, nou, ik ben uh, Jennifer van Dijk, ik werk bij uh, de afdeling afvalcirculair uh, in Binnenrijkswaterstaat en we houden ons uh, binnen uh, ons programma bezig met uh, afvalcirculair, zoals de titel al zegt. Um, Even in het kort hoe dat in elkaar zit. Ik val onder de, het organisatie onderdeel waterverkeer en leefomgeving. Wij vallen onder de poot leefomgeving en we, ik werk dus bij de afdeling afval circulair en uh, daarbinnen werk ik voor het programma vang buitenshuis. Daar, daar ga ik nu ook wat meer over vertellen. Um, en Dat doe ik even aan de hand van een uh, klein voorbeeld um, en dat gaat over de melkpakken die je links ziet staan. Um, nou, als je de bovenste route volgt, uh, als je die melkpakken uh, thuis weggooit, dan uh, is het huishoudelijk afval. En um, als het huishoudelijk afval is, dan is de gemeente daarvoor verantwoordelijk. Je betaalt uh, afvalstoffenheffing en uh, je kan eigenlijk gewoon uh, je van je gescheiden fracties uh, ondoen of ze worden opgehaald of je kan ze naar inzamelpunten brengen. Nou, voor dat uh, gedeelte hebben wij het programma Vanghuishoudelijk heet dat. En, uh, dat is een programma waarbij we gemeenten eigenlijk ondersteunen om te, ver, te zorgen dat er beter wordt afval gescheiden, dat er minder restafval uh, wordt veroorzaakt en dat de kwaliteit van die gescheiden stromen goed is. Uh, maar het is een ander verhaal. Als je nu de onderste route doorloopt, uh, als je datzelfde pak melk bijvoorbeeld op kantoor weggooit of uh, op het station of in een winkel of uh, in een onderwijsinstelling, dan uh, is het bedrijfsafval. En voor bedrijfsafval gelden eigenlijk andere regels dan voor uh, huishoudelijk afval. Want een uh, bedrijf moet zelf zijn uh, afvalinzamelaar en verwerker regelen. En uh, um, dan wordt het niet allemaal automatisch gedaan. Dus elk bedrijf moet dat voor zichzelf uh, organiseren. En dat is eigenlijk best uh, ingewikkeld. Um, nou, daarvoor hebben wij ook een uh, programma binnen Rijkswaterstaat. En dat heet Vang buitenshuis. En dat is eigenlijk een programma wat bedrijven ondersteunt. Om ervoor te, voor, te voor zorgen dat er minder uh, afval ontstaat. En beter afval wordt gescheiden. En dan hebben we het binnen dit programma. Gaat het uh, over afval wat qua samenstelling uh, vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Um, nou, vang staat voor van afval naar grondstof, um, en waar wij het dus over hebben is bedrijfsafval wat uh, vergelijkbaar is uh, qua samenstelling als huishoudelijk afval. Dus uh, drankenverpakking, etensverpakking, GFT, uh, dat soort uh, dingen. Wij noemen dat ook wel KWD-afval, dus afval uh, afkomstig van de kantoor, winkel en dienstensector. En daar valt uh, bijvoorbeeld onder kantoren, stations, musea, uh, de cultuursector, poppodia, maar ook uh, festivals en restaurants, uh, horeca, groothandel, sportclubs en ook, uh, nou, ik denk veel van jullie die hier zitten, uh, onderwijsinstellingen. Uh, nou, wij werken met die partijen en voor die partijen samen om te kijken hoe, we, uh, meer circu hoe ze meer circulair kunnen gaan werken en uh, dat er minder afval ontstaat. Um, maar we werken ook aan over, overkoepelende thema's waar eigenlijk al deze partijen mee te maken hebben en dat gaat uh, over uh, afvalpreventie maar ook uh, logistieke problemen waar ze tegen aanlopen. Um, we bemoeien ons vanuit onze afdeling ook uh, tegen wet- en regelgeving aan. Wij zijn een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En zodoende zijn wij ook een doorgeefluik naar het ministerie. Dus problemen die wij zeg maar in de praktijk uh, met die partijen uh, die wij horen, kunnen wij ook doorspelen aan het ministerie. Um, wat doen wij dan zo? Nou, zoals ik al zei, we werken met die partijen samen. We organiseren ook lunchlezingen en uh, workshops. Uh, we laten onderzoek uitvoeren. Uh, we laten tools en, uh, en hulpmiddelen ontwikkelen. En we bieden ook vaak een podium aan de doelgroep. wat zeg maar koplopers zijn. Dus de mooie verhalen laten zien dat het uh, werkt. En waarom doen we dit allemaal? Met als eindelijke doel om uh, de hoeveelheid restafval van bedrijven te halveren. Um, nou, hier in het midden zie je dus. De, ons doel is minder afval en meer circulair werken van die dienstensector waar ik het over had. Nou, als we even in het cirkeltje rondgaan. Uh, nou, we doen dat bijvoorbeeld uh, doordat de wetgeving uh, duidelijk is voor die bedrijven en goed uitvoerbaar. Um, nou, een voorbeeld wat ik kan noemen is dat er uh, komt nu bijvoorbeeld uh, per 3 juli uh, en per 1 juli komen eigenlijk twee nieuwe soorten wetgeving aan. De ene is verbod op een aantal single-use plastics uh, producten. Maar ook statiegeld op kleine flesjes uh, komt er per 1 juli aan. Nou, wij uh, informeren bijvoorbeeld ook onze ...partners samen mee werken over wat voor gevolgen dat voor hen heeft, maar ook wat voor alternatieven ze bijvoorbeeld kunnen kiezen. Um, nou als je naar links onder kijkt, uh, circulair aanbod en zero waste. Wij volgen bijvoorbeeld ook uh, ontwikkelingen rondom uh, uh, herbruikbare uh, foodcontainerverpakkingen. Uh, wij laten daar artikelen over schrijven om zo uh, dit ook meer bekendheid te geven... Uh, rechtsboven, nou we houden ons bijvoorbeeld bezig met uh, slimme logistiek en we volgen daar ook uh, initiatieven. Uh, zo zien we dat er steeds meer uh, kleine innovatieve inzamelaars op de markt komen die naast de grote nou ja, vertrouwde inzamelaars die er al zijn zich meer specialiseren in het ophalen van... Uh, verschillende, uh, nou ja, grondstofstromen eigenlijk, hè? Kan, ik, kan ik het wel noemen. Bijvoorbeeld, uh, we hebben het over koffiedik uh, of koffiedrap of uh, sinaasappelschillen, waar ze weer dingen van kunnen maken, maar ook GFT. Uh, en we communiceren over deze uh, nou, nieuwe innovatieve inzamelaars. Um, we houden ons bezig met gedragsbeïnvloeding. Daar zal uh, Rachel later ook nog wel uh, wat over vertellen. Uh, en we hebben bijvoorbeeld ook een cursus uh, ontwikkeld... Uh, een gratis cursus die wij bieden vanuit onze afdeling over nou ja, wat kun je doen met gedragsbeïnvloeding om bijvoorbeeld of je collega's of je studenten of je personeel zeg maar uh, het gedrag zo te beïnvloeden dat zij minder afval weggooien en meer circulair uh, te werk gaan. Uh, en als laatste we werken dus met een aantal uh, ondernemers, koplopengroepen. Um, uh, nou, bijvoorbeeld de werkgroep afval uh, hebben we vorig, zijn we vorig jaar gestart met 17 uh, onderwijsinstellingen waarin we... Um, ...kennis delen, maar ook uh, bijvoorbeeld onderzoek laten uitvoeren. Nou, dit zijn de, eigenlijk alle deelnemers die uh, aan die werkgroep afval uh, van onderwijsinstellingen meedoen. Nou, zoals je het zie, uh, ziet is uh, een grote groep uh, vanuit uh, MBO is uh, Rob de Vriend uh, van Duurzaam MBO aangehaakt. Een aantal hogescholen, een aantal universiteiten. En, nou, dit zijn partijen die allemaal al um, eigenlijk goed aan de slag zijn met... Uh, het verduurzamen van hun uh, onderwijsinstellingen. Um, nou, nog even in een korte vogelvlucht. Een aantal dingen die wij bijvoorbeeld binnen ons programma opleveren. En die uh, wellicht ook interessant voor jullie uh, zijn. Uh, samen met de cultuursector hebben we een, hebben we een zero waste uh, tool uh, ontwikkeld. Die kunnen alle cultuurinstellingen gebruiken. Om zo te, te zorgen dat je minder afval binnen je uh, cultuurinstelling krijgt. We hebben een wegwijzer circulair inkopen. Die is ook voor onderwijsinstellingen is die, uh, uh, nou ja, heel goed uh, om uh, mee te werken. Uh, we hebben een uh, inspiratiegids laten maken aan de slag met het voorkomen en verminderen van verpakkingsafval binnen uw bedrijf. Ik denk uh, wellicht ook interessant voor jullie. Uh, we hebben een tweejarig programma gehad en het ging ook over afvalpreventie en afvalscheiden op uh, lagere en middelbare scholen. Daarvoor zijn ook heel veel uh, handige hulpmiddelen ontwikkeld. Uh, maar bijvoorbeeld uh, ook deze aan de slag met school uh, aan de, op. Slag met afval op jouw school. Uh, we hebben afvalbakkenoverzicht, uh, een afvalbakken overzicht gemaakt voor kantoren waarin je dus met prijzen en uh, producenten erbij om... Het is ook maar een greep, maar het geeft je wel een beeld van wat, uh, uh, wat zijn de mogelijkheden als je afval wil gaan scheiden binnen je kantoor. Uh, we hebben posters en pictogrammen ontwikkeld. Um, die pictogrammen zijn ook bedoeld zodat we eigenlijk allemaal in Nederland dezelfde taal uh, spreken op het gebied van afvalscheiding. Dus als overal in Nederland dezelfde iconen en kleuren worden gebruikt voor afvalscheiden, dan uh, weet je op elke plek uh, wat je moet gaan doen. Um, nou, de wegwijze afvalvrije kantoren. Um, voor hotels is er een, uh, eigenlijk ook een flyer ontwikkeld met de hotel samen met een koplopergroep. Uh, nou, waarin staat wat je als hotels in samenwerking kunt doen naar een meer circulaire bedrijfsvoering. Uh, afvalvrije festivals. En uh, een van de resultaten uit de werkgroep afval die we met de hogescholen hebben. is uh, een beslisboom duurzame koffiebeker. Want wij kregen de vraag vanuit uh, de onderwijsinstelling. van nou, wij, wij worstelen eigenlijk met, met die vraag. van wat is nou een uh, goede keuze voor een duurzame koffiebeker. En daar hebben wij. Uh, ...door Partners for Innovation onderzoek en uh, door laten doen. Uh, en daar zou, uh, die zal zo meteen uh, gepresenteerd worden. Um, even kijken, hier heb ik een kleine uitsnede van die uh, Beslisboom. Um, die kan je ook vinden in onze kennisbibliotheek. Als je naar www.vangbuitenshuis.nl gaat en je zoekt op Beslisboom duurzame koffiebeker... ...dan kom je er uh, uh, vanzelf. En tot slot, ik ben helemaal buiten adem... Um, nou, misschien voor in de agenda op 5 juli organiseren we een online lunchlezing over innovatief inkopen voor mensen die dat interessant vinden. Die kan je gewoon gratis aan deelnemen en uh, 1 tot, nou dat staat hier 5 november, maar tot 4 november hebben we ook de inspiratieweek Bedrijfsafval. En daar zullen ook een aantal ondernemers waar ik net over sprak, uh, de, nee, zeg maar de voorbeelden presenteren uh, wat, zij, uh, wat zij doen. Um, als je hier meer over wil weten, kan je je aanmelden voor de nieuwsbrief, die kan je ook vinden op www.vangbuitenshuis.nl of je mag mij, mijn contactgegevens staan hier ook, je mag me altijd uh, even bellen of mailen als je vragen hebt. Nou, ik hoop dat ik binnen de tijd uh, ben gebleven. <laughs> um, dus dan geef ik nu het woord uh, aan Ingeborg. Ik ben gemute. Dankjewel. Uh, dankjewel, uh, Jennifer. Ik ga even mijn scherm delen. Ja. Ik hoop dat het gaat een beetje traag, maar het komt eraan. Ik hoop dat dat uh, allemaal te zien is nu, zo ongeveer. Oké, ja. ja. Ja, dat is uh, correct. Okay. Goed, nou dankjewel uh, voor de introductie. Ik ga dus iets vertellen over de beslisboom uh, duurzame koffiebekers voor kennis- en onderwijsinstellingen. En die is ook specifiek voor deze instellingen. Ehm, um, nou, dan ga ik ook weer even kijken hoe dat nou moet met de volgende pagina. Ja, ja eerst even introductie van mezelf. Um, ik ben dus Ingeborg Gort. Ik werk bij Partners for Innovation als adviseur duurzame innovatie. En ben vooral bezig met het sluiten van kunststofkringlopen. Uh, en uh, collega's van mij die uh, hebben mij uh, hebben ook geholpen met het ontwikkelen van deze uh, beslisboom. Uh, ik ben degene die het mag presenteren. Ik heb het wel geleid, het project, dus uh, ben ik, uh, nou, ik denk dat het een heel mooi resultaat is. Naast dat ik voor Partners for Innovation werk, uh, ben ik ook sectorcoördinator um, van CIRCO uh, voor Kunststoffen. Uh, en um, ja, uh, Circo is een netwerkorganisatie die ondernemers helpt om circulaire stappen te zetten uh, om, door middel van Circular Design. En ik, in de chat zal ik daar ook nog straks een aankondiging voor doen. Um, achtergrond en doel van deze uh, beslisboom is eigenlijk dat uh, we zien dat binnen um, ja, onderwijsinstellingen koffiebekers uh, een heel zichtbare afvalstroom zijn, vandaar ook die vragen van, uh, die uh, Jennifer kreeg. En dat ze ook echt heel veel het onderwerp van discussies zijn over duurzaamheid. En uh, we zagen dat het gewoon inderdaad lastig is uh, om nou een goede keuze te maken. En het heeft te maken met een heleboel factoren waarom het lastig is om die keuzes te maken. En daar ga ik straks even wat uh, verder op in, wat die factoren allemaal zijn. Um, en daarom uh, hebben we deze tool dus ontwikkeld om uh, juist uh, de instellingen te ondersteunen in de keuze voor uh, het, zowel uh, de keuze eigenlijk als het voor het gebruik ook van duurzame uh, koffiebekels. Nou, dat hebben we uh, gedaan met input van uh, de hogescholen die jullie, uh, en universiteiten trouwens ook, en ook MBO die, die hier uh, staan afgebeeld. En uh, in opdracht dus van uh, Rijkswaterstaat en van Vang Buit Buitenshuis. Nou, en We hebben niet alleen maar de beslisboom uh, opgeleverd, die jullie hier uh, als plaatje aan de rechterkant kunnen zien, maar ook nog een achtergronddocument. Dus uh, ja, de, ja <hums> er is heel wat uitleg te geven bij alle stappen uh, en die staan ook nog gewoon allemaal goed na, na te lezen in dat achtergronddocument. Nou ja, ik kan me voorstellen dat in het publiek uh, ook veel mensen van de kennisinstellingen en onderwijsinstellingen zitten. Dus die uh, zullen vast ook heel geïnteresseerd zijn in waar we dit nou hebben op gebaseerd. Uh, en daar ga ik dus niet allemaal op in. Maar het is wel handig om misschien een keertje terug te kijken. We, um, en we hebben niet alleen maar naar eenmalige, of herbruikbare bekers, maar ook naar eenmalige bekers gekeken. En niet alleen maar naar, laten we zeggen, rapporten die ze zijn, maar ook naar pra praktijkonderzoeken die er zijn geweest en er Redelijk, redelijk recent allemaal. meestal in ieder geval niet. Uh. Um, nou, die factoren waar, uh, waar we dan allemaal rekening mee moeten houden. Als, uh, als kennisinstelling of hogeschool. Dat zijn er best wel wat. Uh, wij denken dat een van de belangrijkste ook is. is uh, de ambitie van de hogeschool zelf. Dus uh, willen ze uh, een, een, ja, het op, de eenmalige beker optimaliseren. En, en daar een duurzame keuze in maken. Of willen ze eigenlijk het, het, het duurzaamste uh, alternatief, de duur, op de duurzettendste manier koffie schenken of willen ze uh, ja, kijken naar uh, bepaalde uh, ja, gewoon het afval verminderen wat ze hebben binnen, binnen de hogeschool. Dus dat zijn eigenlijk uh, best wel ja, verschillende insteken die je kan hebben als een hogeschool en dat, uh, heeft ook, uh, dat hebben we ook in de beslistool verwerkt. En daarna gaat het natuurlijk over, wat heb je qua faciliteiten ook bijvoorbeeld, hè, um, uh, om dit überhaupt mogelijk te maken op een hogeschool. Dus uh, je kan dat niet alles gaan aanpassen op je, op je koffiebeker, denken wij. Uh, dus, dus heb je, heb je, uh, wel, heb je uh, uh, gelegenheden om uh, keukens, uh, om bekers bijvoorbeeld af te wassen die herbruikbaar zijn? Of heb je dat niet? Uh, heb je... Um, uh, ook wel ruimte of opslag om dat uh, bepaalde bekers t, t, uh, op te slaan. Nou, niet alleen de, de herbruikbare bekers, maar ook eenmalige bekers die je moet opslaan als ze uh, gebruikt zijn. Voordat ze weer worden opgehaald en heb je daar ruimte voor bijvoorbeeld. Um, heb je, ja, en het geldt, geldt ook van hoeveel bekers heb je eigenlijk. Uh, die, hoeveel bekers worden er eigenlijk, eigenlijk gebruikt binnen de hogeschool? Want als dat er... <coughs> ja, als het eenmalige bekers zijn, dan moet je toch een bepaald volume uh, hebben. Wil je een bepaalde keuze maken voor een bepaalde beker? Dus, uh, en een bepaald systeem wat daar dan weer bij hoort. Um, nou, daarnaast is het ook wel handig om, om te weten wat je personeel wil doen en bij, bij kan dragen. Of willen ze zelf uh, dingen afwassen, inzamelen, uh, scheiden of niet? En Dat geldt niet, misschien niet alleen voor je personeel, maar natuurlijk ook voor de studenten. En uh, wat zijn jouw middelen om, uh, om, en capaciteiten om gedrag van je doel, verschillende doelgroepen eigenlijk die je hebt ook te, te beïnvloeden. Want het gaat toch ook wel heel erg veel over gedrag. Uh, uh, en dan heb je ook nog een paar externe factoren waar je rekening mee moet houden eigenlijk en dat is bijvoorbeeld, kan je, kan je ook samenwerken met uh, externe aanbieders, uh, koffieaanbieders in de buurt als je daar veel van hebt en het, uh, dat, en het beïnvloedt jouw uh, bekers, die, uh, een bekergebruik die je, of het afval wat je hebt bijvoorbeeld um, en uh, als je bijvoorbeeld uh, uh, bepaalt, kiest voor, of dat komt uit de tool, uh, dat, je, dat, je gaat, uh, dat je voor uh, eenmalige of herbruikbare on-the-go koffiebekers gaat uh, kiezen. Uh, dan uh, dan moeten, die ook wel, moeten je koffieautomaten er ook wel weer geschikt voor zijn. Die ga je ook niet allemaal vervangen. Um, nou, Dan kan je nog eens kijken naar uh, zijn... Uh, als je kijkt naar je bekers die je hebt, hoeveel bekers komen er eigenlijk extern vandaan? Dus dan gaat het ook weer over de eenmalige bekers. Uh, en de uh, niet de herbruikbare, maar uh, ja, hoeveel externe bekers zijn er eigenlijk? Er zijn best wel veel factoren waar je rekening mee moet houden om uh, ja, te bepalen wat voor goede, wat, welke bekers nou eigenlijk de duurzaamste bekers zijn voor jouw instelling. En wat je kan, uh, kan doen. Nou, we hebben. Um, ik ga jullie niet uh, helemaal die, door die tool heen leiden, Dit, uh, omdat die gewoon heel, heel gemakkelijk te downloaden is en uh, dat je dat het beste zelf kan doen. Um, daarom uh, heb ik eventjes. Leid ik jullie uh, eventjes naar de vier opties voor hergebruik en ook uh, uh, vier opties voor uh, assist, ja, uh, eenmalige bekers en uh, welke end-of-use scenario's erbij horen. Ehm. Um, nou, als eerste hebben we eigenlijk een uh, systeem dat helemaal gesloten is en uh, wat uit herbruikbare be bekers bestaat, die je op locatie dus gebruikt. Um, en dan zie je dat je, uh, dat je wat je daarvoor nodig hebt, uh, is dat je uh, dat, dat op locatie ook gewassen moet worden. En dat je uh, bijvoorbeeld uh, nou ja, ook je keukentjes nodig hebt of pantries, die, uh, die daar een vaatwasser uh, uh, hebben om die bekers uh, weer te wassen. Um, Mm. Nou, daar hebben we ook een aantal tips weer voorbij om bijvoorbeeld gedrag te stimuleren dat je de bekers niet uh, te vaak uh, wast, uh, dat je de handelingen zo zoveel mogelijk minimaliseert en dat je ze bijvoorbeeld ook op een zichtbare plek bijvoorbeeld uh, neerzet. <coughs> Sorry, ik krijg een beetje een droge keel hier. Um, um, daarna heb je, kan je bijvoorbeeld, als het eruit komt dat je kan samenwerken met, met uh, uh, externe partijen. Dan kan je ook uh, kijken naar een poolsysteem met statiegeldbekers. En dat is, uh, het ligt dan een beetje, een beetje aan hoe groot je dan weer bent als hogeschoolzijnde. Uh, maar daar heb je ook weer een aantal voorbeelden van. Um, bijvoorbeeld uh, uh, Recup of Vrijburgcup. Uh, uh, nou ja, ik zie al iets voorbij kunnen komen van Billy Cup, maar je hebt daar al echt... Extreem veel voorbeelden waar je, waar je wat, met, wat voor poelsystemen je daar kan opzetten. Um, nou, je kon, kan ook uitkomen bij het stimuleren van het gebruik van herbruikbare uh, uh, meeneembekers. Uh, en daar heb je ook allemaal suggesties en tips hoe je dat zou kunnen doen. Je kan natuurlijk gratis weggeven of uh, aan, aan je studenten die herbruikbare bekers... Um, kijk, ik krijg even een glaasje water. Dat is heel aardig van mijn collega. <tie> Uh, en uh, je kan uh, uh, daarmee ook, uh, je kan bijvoorbeeld uh, dit stimuleren door kortingen te geven of, uh, mm, uh, ja, uh, anderszins hebben we daar ook heel veel tips staan hoe je dat kan stimuleren. <tie> Daarnaast um, zien we dat, uh, dat het ook een, een goede optie is om wegwerkbekers vaker dan één keer te gebruiken. <tie> dus dat je daar ook een... Uh, een hergebruikoptie hebt wat uh, heel veel helpt in het uh, uh, ja, in het verduurzamen van van deze uh, route um, dus dat zijn vier opties voor hergebruik um, dan gaan we naar de volgende pagina even kijken dan komen we bij de verwerkingsroutes uh, voor uh, eenmalige bekers dus dat gaat dan echt over de eenmalige bekers als je niet op hergebruik uitkomt? Nou, we zien natuurlijk dat je eigenlijk vaak uitkomt op verschillende systemen als kennisinstellingen. Dus zowel voor, uh, uh, je, voor bepaalde doelgroepen zal je op herbruikbare uitkomen en voor bepaalde doelgroepen binnen je instelling op eenmalige bekers. Nou, en daar in deze uh, vier opties, um, ik zit even naar de tijd te kijken, want het gaat al hard zie ik. So, um, <tus> Uh, die, uh, die zal ik dan nu niet meer helemaal toelichten, maar die, um, deze vier opties, die um, hebben we helemaal uitgewerkt. En het ziet er gewoon, je ziet, uh, het is heel belangrijk van de, eigenlijk uh, wat de verwerkingsroute is. Het is daaruit, daar baseer je je keuze op, uh, op type beker. En dan kan je een kartonnen nemen en ook nog een kunststoffen. Het zal niet veel voorkomen. Met, uh, je kan een kartonnen nemen met een PLA coating of je kan uh, een kartonnen beker nemen met een PE coating. Dus dat uh, zijn de verschillende, verschillende bekers en verwerkingsroutes die je dan kan kiezen. Dan zijn er uh, recycling uh, en uh, recycling uh, van, van de kartonnen beker in een specifieke route. Dus een echt een uh, eigen route en je hebt uh, recycling met een PMD route. Uh, als je dat kan regelen, natuurlijk met je afvalverwerker. Maar uh, daarnaast heb je nog uh, het composteren, vergisten en het verbranden. Dat zijn eigenlijk de vier routes. Nou, deze, uh, even kijken. Ik denk dat ik gewoon even deze skip vanwege de tijd. Waar kan ik het terugvinden? Je hebt uh, uh, al uh, via Jennifer ook al. Uh, die heeft ook al laten zien waar je het binnenvang buitenshuis uh, kan vinden. Maar dit is de, de directe link. Um, zo ziet de websitepagina er ook uit. En daar kan je zowel dus het, het, het achtergronddocument vinden als de beslissbom zelf. Uh, en uh, ja, dat is uh, um, uh, even mijn presentatie. Dus dank jullie wel voor het kijken. En als jullie vragen hebben, dan hoor ik natuurlijk graag wat uh, uh, aan het einde van de sessie. Dus dan geef ik het nu weer aan Rachel. Ja, nou, uh, dankjewel Ingeborg dat je het stokje overgeeft. Ondertussen gaat uh, Rob mijn uh, presentatie delen. Want dan denk je, Rachel, jij bent zeer uh, adequaat docent en moet digitaal uh, zijn. Maar Webex is toch weer even net ietsje anders. Um, nou, mijn naam is Rachel. Uh, ik werk bij de opleiding Facilitair Management van de Haagse Hogeschool. En ik werk als onderzoeksdocent bij uh, het kennisplatform Mission Zero. En daar weer het lectoraat uh, Circular Business. En ik doe al uh, nou, bijna een jaar passievol onderzoek naar circulaire bedrijfsvoering. Op de volgende sheet graag. Want waarom doe ik dat? Nou, de afgelopen jaren ben ik uh, gigantisch veel uh, op... Uh, stagebezoek geweest bij uh, nou, allerlei facilitaire managers en bedrijven met allemaal circulaire doelen en ze hebben allemaal uitdagingen want iedereen wil iets met zijn restafval en met zijn grondstoffen en zijn duurzaam en elke keer kreeg ik de vraag Rachel hoe ga je dit of ja hoe gaan we dit dan fixen nou ik zie dat uh, alle bedrijven vol zijn met beleid en strategie en goede voornemens maar die mensen op de werkvloer die hebben best een issue want die moeten die circulaire bekers gaan doen, dat afval verminderen. Uh, en behalve dat zag ik vooral een uh, Mind the Gap met duurzaam gedrag, want het staat opvalt bij ja, het gedrag van mensen. Um, volgende slide graag op. Nou, samen met uh, mijn uh, collega's Frans en Thomas uh, en met duizend studenten doen wij onderzoek... Uh, ja, uiteindelijk heel officieel naar handelingsprotocollen voor facilitaire professionals uh, om duurzaam gedrag, gebruikersgedrag te stimuleren. Wij doen praktijkonderzoek. Wij zijn gefinancierd door het regieorgaan SIA, uh, SIA. En ik doe dit samen met die sociële inrichtingen. Dus onze studenten gaan ook naar gevangenissen... We doen dit met fmh landen op de Rijnstraat, die weer heel fors in die duurzame bekertjes zitten. Dus we hebben echt een hele mooie coalitie om onderzoek te doen. Maar vooral de vraag is, wat doen we? Nou, de volgende slide. Um, ja, dit is een van de onderzoeken die we hebben ingezet, namelijk uh, de afvalbak. Ik heb de afgelopen twee jaar uh, gigantisch veel afvalbakken gefotografeerd. En Dit zijn uh, nou, vier foto's, nou, drie foto's van afvalbakken. Bij ons op de Haagse en ik denk dat jullie dit allemaal herkennen. Bakken die verkeerd gevuld worden, uh, bakken die op plaatsen staan waardoor ze zij leeg staan of het zij helemaal volgepropt worden. Uh, en als er geen bak is dan ja, wordt afval maar ergens neergekwakt uh, waar schoonmakers weer last van hebben. Degene die het ophaalt, bij ons de Renoui die heeft er allemaal last van. Bekertjes, nou, dat is onderzoek van uh, RWS, wat allemaal niet gerecycled kan worden omdat er veel te veel vocht in zit. Um, dus samen met mijn studenten doe ik daar onderzoek naar. Nou, waar komen wij uit? Uh, wij hebben heel veel vragen bij vormgeving van afvalbakken. Um, Jennifer vertelde, zij hebben een, uh, of uh, Ingeborg van mij een mooie handleiding over afvalbakken... Uh, ondertussen heb ik studenten van IPO, Industrieel Productontwerp, aan me verbonden. Want ik denk dat de innovatiekracht van jonge studenten uh, echt nog uh, een forse zwaai kunnen geven aan afvalbakken. En Rob gaat er zo ik ook nog wat over vertellen, want hij doet ook fantastisch onderzoek met studenten. Nou, het gebrek aan afvalbakken of uh, te veel afvalbakken is ook een uh, issue. Namelijk, als je te veel afvalbakken hebt, dan zijn ze niet goed vol. Gaan er weer halve zakken? Gaan er weggevoerd worden? De plaats van afvalbakken. En wat heel belangrijk is de heelheid van afvalbakken. Want als een afvalbak gewoon kapot is, uh, ja, dat uh, stimuleert niet om het uh, goed te verzamelen. En wat heel boeiend is, is ook het volume van de afvalbak. Bij ons op de hogeschool is uh, het uh, vorig jaar aanbesteed. Men heeft uh, verkozen voor deze type afvalbakken. Uh, nou, op het ogenblik hebben we nog relatief weinig studenten. Ik hou mijn hart vast vanaf september... Of uh, de grootte van de afvalbakken toereikend is. Nou, met ons onderzoek, wat doen we? Uh, studenten kijken naar uh, eigenlijk al deze aspecten. Uh, ik heb ook een student op het ogenblik op gamification. Want onze ambitie is om per 1 september alle studenten van de faculteit management en organisatie uh, een training. Uh, hoe scheid ik uh, mijn afval? Om echt die bewustwording, dat gedrag. Uh, nou ja, een bijstelling te geven. En behalve dat, en daar zit ook mijn lector Mark Mobach in die vorig jaar de Delta Prijs heeft gewonnen. Waar wij echt vanuit ons kenniscentrum kijken. Het gaat over production of space. Een afvalbak staat in een ruimte. En eigenlijk die afvalbak moet een soort van, nou ja, een faciliteit zijn wat, wat je helpt om je welzijn. Um, en dus ook dat afval goed te scheiden. Nou, de volgende slide graag op. Nou, dit hoeven jullie allemaal niet te lezen, lieve mensen die hier uh, zitten te kijken. Uh, maar het bijzondere van ons onderzoek is dat wij dus dat samen in een, uh, uh, een helix doen van de beroepspraktijk. Uh, daar waar het gebeurt, het onderwijs en onderzoek. En juist dat onderwijs uh, proberen wij echter in te fietsen. Zodat studenten niet leren, alleen leren ja, hoe zij zelf duurzaam kunnen zijn. En hoe zij in hun vakgebied ook duurzaam kunnen zijn. Uh, maar dat we eigenlijk ook echt kennis toevoegen aan de beroepspraktijk. Um, ja, wat ik zei, ik doe dat met alle studenten van de opleiding FM. Ik heb IPO-studenten, ik heb studenten van elektrotechniek. Ik ben bezig met sensoren bakken. En dit alles, uh, ja, moet leiden naar uh, heel duurzaam gedrag en uh, nou, dat het voor al die facility managers uh, in de beroepspraktijk, uh, ja, dat die met plezier werken aan verduurzaming. Ik kan er nog heel veel meer over vertellen, maar volgens mij moeten we nu overgaan naar Rob. Ja. Uh, want Rob, uh, jij doet het met uh, de Willem de Koning. Uh, ik vond het super tof om jou uh, te ontmoeten de afgelopen maanden, want jij hebt ook zo'n mooi verhaal. Ja, dankjewel. Ja. Um, er gebeuren mooie dingen in Nederland, gelukkig. En, um, even de volgende weer. Um, zwerfvel is ook een probleem. En uh, bij ons op terrein Lachenboswerf, maar we kwamen erachter dat die, deze jongens er ook uh, aan zijn. Vogels, die halen gewoon allemaal uh, boterhammen en dergelijke uit de afvalbakken en mikken zo het plastic eruit. Het is wel grappig dat dat gebeurt. En dus je had dus ook je uh, afvalbak buiten zodanig moeten aanpassen dat de vogels er niet bij kunnen. Uh, wij hebben hele bijzondere afvalbakken die uh, niet te bereiken zijn of die veel te zwaar zijn om te openen. Uh, zodat leerlingen op een uh, leuke uh, originele manier worden geweest op het feit dat het toch wel normaal is dat je het afval in de afvalbak gooit. En uh, Als je zegt van de meeste mensen gooien hun afval in de afvalbak, dan schijn je als mens aan deel te gaan nemen omdat je eenmaal een kuddedier bent. En uh, de manier waarop dat je het zegt dat schijnt heel belangrijk te zijn. Er zijn uh, bureaus en psychologen heel erg ver in om uh, je te helpen bij hoe je met zwerfvallen om kunt gaan. En uh, deze bak die is bijvoorbeeld uh, niet te bereiken, daar kun je op afstand kun je dus het afval in die bak proberen te krijgen. En wij doen dan weer uh, spelletjes met die leerlingen. Een uh, trash challenge en dan moeten ze het leukste filmpje maken over hoe ze het afval in de afvalbak hebben gekregen. En uh, dat geeft gewoon een positieve vibe en, en energie uh, om uh, ja, dat vervelende, dat uh, afval in de afvalbak gooien en niet zomaar op straat uh, dat uh, vorm te geven. Uh, dus probeer uh, leuke manieren te vinden om uh, met jongeren samen tot een betere wereld te komen. Nou hebben wij uh, opleiding uh, Human Technology en uh, die kun je gewoon elke opdracht geven. Je ziet hier uh, dat ze opdracht hebben gekregen om de SDGs uh, uh, als eyecatcher in de school te krijgen. En daar zijn hele mooie ideeën uit voortgekomen, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Um, maar uh, er was een leerling die dacht uh, na of afbakken uh, En je uh, mag tegenwoordig in de school niet meer ook, maar wel voor de school. maar uh, doe het dan als een fiets, want dat geeft aan dat je beter kunt fietsen dan die checkies te roken en wees gezond en zo. Dus uh, nou, het was uh, een leuk idee. Uh, qua afvalbakken hebben ze bedacht van het zou leuk zijn als je gewoon een complimentje krijgt met de smiley en uh, als je er iets in gooit, en dat kan dan op zonnepanelen worden aangestuurd, zodat het ook nog eens duurzaam is. Uh, we hebben afvalbakken bedacht. Waarbij de tegels oplichten als je voor de afvalbak staat. Dat geeft een extra incentive om er naartoe te lopen. En dat geeft je een goed gevoel. Deze afvalbakken hebben displays waarbij je kunt nadenken wat je erop gaat zetten. En misschien geeft je weer hoeveel afval erin terecht is gekomen. Dat kun je wegen en dan weer aangeven. Waarom zou je niet heel goed laten zien dat plastic geschet kan worden? Dat is gewoon een heel mooi proces. En je kunt op een knopje drukken dan die en dan schet hij en... Kun je in deze transparante afvalwak zien waar plastic blijft? Het moest veilig zijn, dus daarom zit die grote uh, uh, opening erop. Uh, een andere leerling heeft iets heel simpels bedacht. Hij um, dacht aan holle bolle grijs, waarvan ik gehoord heb dat hij trouwens in de coronatijd 20 kilo is afgevallen. Maar uh, hij uh, dacht: van, nou ja, Waarom geef je niet gewoon een compliment? En uh, de complimenten staan hier, die kun je zo uh, verkrijgen. En. Uh, uh, nou ja, als je het afval in de goede bak gooit, dan uh, krijg je dus uh, dat je een uh, geweldig persoon bent of dat je een held bent of uh, whatever. Uh, andere dag van uh, geïnspireerd op een boom. Uh, nou ja, je moet afval scheiden. Dat kan aan uh, twee kanten hier in dit geval. Uh, dus je kunt gewoon uh, je studenten aan het werk zetten om uh, leuke, inspirerende afvalbakken te maken. En uh, natuurlijk kun je die niet in heel de school zetten, maar zo ergens in de school als eye catcher is altijd leuk. Um, we hebben nog iets uh, nieuws bedacht, dat is een uh, circulair materialen-ecosysteem. En dat wil ik jullie even in het filmpje laten zien. Ik hoop dat hij het doet. Even kijken. Um, Komt-ie? Voor het Koning Willem I-college is een circulair materialen-ecosysteem bedacht. Kort gezegd, een CME. Maar wat houdt dat nou in? Als we kijken naar afval van de school. Laat het vooral over papier, plastic en GFT. In het land van het Koning Willem 1 College ligt de school als een dorp. Je hebt er werkplaatsen voor koude techniek, kappers, bouw, metaal, tweedilers, ICT, autotechniek, meubel, zorg, mode. Horica, sociale zaken, communicatie, standaardse, 3D-lab, kind- en educatie, etc. In die werkplaatsen leren studenten onderhoud en reparaties uit te voeren aan airco's, woningen, bruggen, fietsen, computers, auto's, meubilair, medicijnen, kleding, kantoorartikelen, plastic. Knutselspullen, etc. Dit om de levensduur te verlengen. Studenten leren producten die niet meer bruikbaar zijn te demonteren tot losse onderdelen of grondstoffen als metalen, hout, papier, gescheiden plastic, etc. Daarna kan het upcyclen beginnen tot nieuwe producten. Om vraag en aanbod te verbinden gaan we een drie dubbele app van de school maken die werkt als marktplaats voor spullen, het voor kleding en no waste voor voedsel dat gered moet worden. In het ecosysteem kunnen producten, materialen en grondstoffen van de ene werkplaats bruikbaar zijn voor de andere. Ook kunnen studenten en medewerkers kleding en apparaten inleveren of restmateriaal afnemen. De app verbindt dat. Met dit idee hopen we de circulaire toekomst in te gaan waarin afval voedsel wordt voor modern onderwijs. Ja. Um, dus even resumerend, uh, je hebt allemaal afdelingen, er gebeurt van alles. Uh, daar kunnen spullen in hergebruikt worden, maar we leren onderhoud en reparaties te plegen. Dan moeten we ook uh, weer steeds meer gaan leren, willen we de circulaire maatschappijen in. En niet meer weggooien en dan iets nieuws kopen, maar repareren en onderhoud. Uh, dingen opknappen, uh, dingen demonteren, uh, vanuit de verschillende onderdelen weer zaken herfabriceren. En uh, uiteindelijk het laatste wat je doet is recyclen en dan uh, storten of uh, er energie van maken. Maar eigenlijk moeten die grondstoffen gewoon allemaal in de cirkels blijven. En uh, om van elkaar op de hoogte te stellen van wat iedereen over heeft en waar een ander blij van kan worden en zo, zouden we een app kunnen bouwen. In het land van het code maar elke school kan dat doen. Want je hebt allemaal uh, al deze afdelingen. Uh, probeer dat te verbinden met elkaar met een app. En het leuke is dat die app uh, ertoe leidt dat spullen niet meer uh, via busjes en zo vervoerd hoeven te worden. Maar je neemt het mee naar school en je geeft het aan een ander en die neemt het weer mee naar huis. Dus je hebt geen uh, transportkosten. Uh, je bent een community, je wekt zo dat idee op. En eigenlijk ben je gewoon een samenleving waarin je uh, ja, het voorbeeld kan gaan geven in de toekomst over... Hoe zo'n school uh, en hoe wij allemaal uh, circulair kunnen gaan werken en denken. En uh, dit is de app van onze school en er zou dan het uh, laatste gedeelte hieronder, uh, maak een ander blije app hebben we hem even genoemd, uh, toegevoegd kunnen worden. Uh, ik wist niet dat we het hadden, maar dit is uh, funderende basiseducatie educatie waarbij je echt uh, niveau 1 leerlingen binnenkomen die vaak uh, vluchtelingen zijn of uit het buitenland komen en nog moeite hebben met de taal. Uh, die hebben het niet breed en die zijn hartstikke blij met uh, van alles wat uh, andere leerlingen gewoon hier neerhangen en uh, zij kunnen het uh, uh, aantrekken en meenemen en uh, dat geldt zo voor een heleboel spullen. Maar waarom doen we dit niet op de hele school? Waarom brengen we elkaar niet op de hoogte van wat we over hebben via uh, een app? Uh, daar zijn we nu over na aan het denken. En uh, dan gaat het echt, hè? we hebben een twee-wieler oplading, waarom kun je je fiets dan niet laten repareren. Uh, auto's kunnen bij motorvoertuigen gerepareerd worden als je daarvoor kiest. Als je de zekerheid wil hebben dat er niks fout gaat, moet je naar een garage gaan. Maar als leerlingen eraan kunnen leren en het kan niet fout, gaan, nou ja, kun je je auto naar, de, um, naar die afdeling brengen. Computers naar de ICT afdeling, kleding kan naar fashion en design. En zo zou je gewoon een hele... Uh, uh, ...nieuwe manier van onderwijs kunnen opzetten... ...waarin je als een soort kringloopwinkel gaat werken... ...of als een repaircafé. Uh, we gaan het uh, upcycle specialist noemen of zo. Uh, uh, en ook de school gooit vaak uh, meubilair weg... ...of uh, bureaus en dergelijke. Nou, je zou kunnen aangeven wie het wil hebben. Neem het mee. Wees blij mee. En uh, zo zou je dan als school het uh, voorbeeld kunnen geven... ...om uh, de toekomst in te gaan... ...in een circulaire economie waarvan we... Zeggen dat we in 2050 100% circulair zijn, nou dan is er nog wat te doen. De uh, school hoeft gelukkig ook niet commercieel te denken. Dus wij kunnen wel alvast leren hoe het eigenlijk zou moeten in de toekomst. En uh, we kunnen zo um, ja, aangeven wat die circulaire economie voor gaat stellen. Dus uh, we zijn er al mee bezig uh, met een uh, versnellingstafel. En uh, we krijgen hulp van uh, Maurijn Ode, dus bijvoorbeeld de uh, Lector Circulaire Economie in het MBO. Ik moet zeggen Practor, sorry. En uh, Anouar, die je daar ziet, is van het hbo, die denkt mee. En zo zijn er verschillende partijen uh, die het ook allemaal wel leuk vinden. En uh, we hopen dit uh, op te gaan zetten in de school. Nou, uh, als je er meer van wil weten, daar is uh, de website. En uh, we, ja, we, zijn gaan, we zijn bezig om uh, ja, uh, hier de school voor warm te krijgen. Oké, okay, dat was mijn bijdrage. Uh, dan zou ik Jennifer nog willen vragen of er vragen zijn. En daar hebben we eigenlijk nog drie minuten voor. Um, dus, uh, um, wacht, moet ik jou het woord geven? Of ik een... Nee, ik heb mezelf al uh, weer ja. op. Uh, um, nou, er wordt uh, wel in de chat uh, wat heen en weer uh, gevraagd en uh, gedeeld. Ik heb zelf ook al op een aantal uh, vragen wel antwoord gegeven. Um, even kijken, ik had hier nog eentje opgeschreven. Uh, Jan Willem die zei, waarom zou je niet alles op de koffiebeker willen aanpassen, omdenken? Dus kun je niet, misschien uh, wil Jan Willem als hij nog aanwezig is zelf nog even daarop uh, reageren of nog even zijn vraag uh, zeggen, stellen. Maar misschien is hij ook niet meer aanwezig, dat weet ik niet. Nou, of, ik, of hij kan het niet zeggen. Oh, God. Nou, hij kan zichzelf denk ik wel unmuten of kan dat niet? Ja. Nou, ja, misschien kan ik daar anders nog een antwoord op geven. Ja. Mm -hmm. um, het ligt natuurlijk wel aan de, ook weer aan de ambitie van je uh, hogeschool. Dus uh, daar, die hebben we inderdaad aan, meegenomen in de beslisboom. Uh, maar aan de andere kant. Um, is koffiebeker zelf ook weer niet, uh, het is een heel zichtbare stroom, maar het is niet de meest impactvolle stroom binnen je organisatie. Dus er zijn misschien, uh, yeah, uh, ja, op een gegeven moment wordt het misschien wel een impactvolle stroom als je alles binnen je hogeschool al helemaal hebt aangepakt, <laughs> dan blijft die misschien over. Maar daar zou ik ook goed naar kijken, dat je, dat je, uh, dat je eerst de juiste dingen doet en niet zomaar uh, begint bij de koffiebeker. Want hij is wel zichtbaar, maar, niet, het, is maar een relatief, het is een volumineuze stroom, maar hij weegt natuurlijk niet zoveel. Dus qua materiaal... Ik wil daar nog wel wat op toevoegen, Ingeborg, ja, ja. uit facitair context. En dat is ja. ontzettend leuk om met studenten FM en ook uh, technische bedrijfskunde... Het moet natuurlijk ook een circulaire uh, bedrijfsvoering zijn. Want het bekertje is de output. Ja. Uh, maar er zit natuurlijk wat jij ook zei van de automaten moeten aangepast worden. De cateraar. Uh, en overigens de grootste hoeveelheid bekers komt bij ons van buiten de school. Dus het is echt een urban management vraagstuk. Uh, dat bekertjesverhaal. Ja, het bekertje is het zichtbare uh, uitkomst. Maar er zit dus echt nog een heel verhaal omheen. De bedrijfsvoering. Exact, dankjewel. Ja, ik had ook gedacht van, nou krijgen we te horen wat we het beste kunnen doen met die bekertjes. Maar het is heel ingewikkeld hè? en het is van heel veel factoren afhankelijk. Uh, ja, daar schrok ik wel een beetje van, want ik had ook gehoopt het advies te kunnen geven. Uh, maar ja, ah. neem allemaal die beslisboom door, want uh, ja, die kan je echt helpen om die, ja, op de juiste manier ermee op te gaan. Uh, ja, en, en, ja, en hij, is, hij is heel situatieafhankelijk en ja. ook doelgroepafhankelijk en niet alleen wat je wat instelling zelf heeft, maar ook uh, uh, de externe factoren uh, ja. die uh, Rachel al beschreef, ook uh, hoeveel krijg je extern binnen, bijvoorbeeld, van ja. uh, bekers. Ja. Is degene van Billy Cup nog aanwezig? Zou die even willen vertellen hoe dat werkt? Billy Cup, of weet jij dat uh, Jennifer? Ja, ik weet daar wel wat vanaf. In, uh, in Wageningen weet ik dat op, op de campus, maar ook een aantal horeca uh, instellingen in de stad zelf, die um, bieden zeg maar een herbruikbare koffiebeker aan. Dus daar betaal je volgens mij een Eurostatiegat voor en ze hebben drie formaten, dus voor uh, espresso, uh, cappuccino en uh, latte nog een grotere formaat. En die beker kan je dus voor kiezen of je hem bij je houdt uh, en um, dat je, dan kan je hem gewoon weer laten hervullen bij, uh, de, bij de cateraar. De cateraar kan hem ook voor je schoonmaken, dan krijg je weer een schone terug, dus dan kost je dat verder geen statiegeld. Um, en op die manier ja. hebben ze dus en op de, de campus en in de stad um, hebben ze geen afval meer, omdat daar met, zo, met de herbruikbare Cup uh, wordt gewerkt. Oh, mooi. Een heel mooi ja. systeem. Ja, Oké, okay, nou dan is het uh, alweer bijna tien voor vier. Uh, allemaal een hele fijne dag nog. Ik hoop dat jullie de inspiratie hebben opgedaan. En uh, veel succes met de vergroening van Nederland. En de uh, reset die we met z'n allen tot stand gaan brengen. Oké, okay, bedankt. Uh, ook de sprekers. En uh, wie weet tot de volgende uh, sessie of tot uh, morgen. Want dan heb je nog die mooie uitreiking van de drie uh, prijzen. Uh, en anders veel succes met uh, jullie business. Oké, okay. tot ziens. Dag.